Maar eh, dan dus kun je toch een stukje ja, thuiskomen Dit dus is waar mijn roets liggen. In Surinamese cultuur is het traditie om de moeder, de, de placenta te begraven waar je woont. Dus als je een stukje tuin hebt om het dan in de tuin te begraven, is dat de geest van het kind, de ziel van het kind, weet van nou dit is de plek waar ik thuis word. Nou, hij is een dubbelbloed. Hij heeft het beste van mij en het beste van zijn moeder. En uh, hij komt toch uit twee werelden, maar ja, hij heeft toch wel leuke, uh, gewoon echt roots en het is ook wel een deel van wie hij is. Dus ik vind het wel belangrijk dat hij daar ook gewoon een heel groot gedoe van meekrijgt van wie hij is en waar hij vandaan komt. Ik zou er mijn leven voor opgeven als het nodig was. Oja, oh, ik hou van jou tot ik niet meer van jou kan houden. Jaja, ja, je bent maar trots, niemand kan mij van jou weghouden. Je bent het licht aan het eind van de tunnel, uh. uh. Ah. Yeah.